Mijn naam is Maurits Westhoven en ik mag lijsttrekker zijn voor Jezus Leeft. Wist je dat de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen en zo de Tweede Kamer kunnen corrigeren? Daarom ga je stemmen. We staan hier op de Oostvadersplassen en wij van Jezus Leeft willen staan voor de Bijbel en de principes, normen, waarden en kaders die ons daarin meegegeven worden. Naar het voorbeeld wat de Heer Jezus ons gegeven heeft. Daarin willen wij ook staan voor mens en milieu. En vinden wij het belangrijk dat we het vee op de Oostvaardersplassen blijven reduceren om een gezonde veestapel te kunnen behouden.